Mensen kopen een, een kostuum, een trouwjurk voor één dag. Dat is de voorstelling van hun leven. En dan kies je zo'n jurk uit. Ja, die, dat, als je een trouwjurk ziet, dat moet een sprookjesachtige jurk zijn. Dat heeft iets feerieks bijna. Waarom kies je dit uit? Is dit nou echt het allermooiste wat je kunt vinden? Dus ik ben echt gaan kijken van nou, wat is er dan te koop? Nou, dan zijn er trouwjurken uit de jaren zeventig, die heel bescheiden zijn. En er zijn trouwjurken uit de jaren tachtig, wat dan enorme suikertaarten zijn. Ik wilde wel van het imago van die trouwjurken af, want het moest wel iets anders worden. Dus ik heb ze in de wasmachine geverfd, en dan haal ik ze daarna helemaal uit elkaar. Want ik wil me ook laten leiden door wat er al is. Ik ben niet geïnteresseerd of die mensen een gelukkig huwelijk hebben. Waar het mij om gaat is dat we nadenken voordat we textiel kopen. En Ik zeg niet dat je dure kleding moet kopen omdat je daar langer plezier van hebt. Maar duurzaam geproduceerde kleding denk ik wel dat je die met veel meer plezier draagt. Iedereen tikt het maar. Iedereen zegt, nou, corporate responsibility, hè, de, de, de, de banken en de topondernemers zijn gaan kijken en ze maken zich zorgen. Nou, je moet je geen zorgen maken, je moet er wat aan doen. Ik geloof veel meer in kleine particuliere initiatieven van mensen die ook daadwerkelijk iets doen. Ik kan ook wel gaan kijken hoe de smelt. en dan kan ook gelijk bedenken, ik kan er beter nu hier iets aan doen. Waar mijn project hoofdzakelijk over gaat, is dat we de wereld ontzettend aan het uithollen zijn, op allerlei manieren. Dan laten we straks een wereld achter, zonder natuur, zonder dieren. Vandaar de naam van het project Ousson les Elefants, waar zijn de olifanten? Die zijn er straks niet meer.